Op Fieste. Vanaf de weg naar Fieste toe. Ik ben onderweg naar Monopoly naar collega Rijken en Antonio om straks nog een paar andere huizen te gaan bezoeken. Uh, maar dit wilde ik jullie niet onthouden. In het centrum van uh, Fieste. Zo leuk hier. Kijk, als soms even de auto kunt parkeren en een klein stukje van het oude centrum kunnen laten zien. Het oude centrum is hier rechts naar boven, misschien kunnen we het zo zien. Dat is niet jammer. Dan gaan we langs de zee dan.